Dag dames en heren, vandaag een afwisseling tussen bewolking en zonneschijn. In de loop van de dag klaarde het in de kustgebieden ook weer eventjes heel mooi op zoals op deze plaats zichtbaar is. En van bovenaf kunnen we de bewolking ook heel duidelijk terugvinden. Best groot wolkenpakket halverwege de ochtend over het westen en midden van Nederland en ook over het zuidoosten. Noordoost-Nederland is goed zichtbaar en ook de opklaringen die inmiddels in Zeeland opkwamen zetten. En als we de boel in beweging zetten, dan zien we dat de beweging van zuid naar noord is. De stroming is zuidelijk en daarmee wordt dus die bewolking aangevoerd, maar ook heel warme lucht. En in de loop van de dag, toen het opklaarde, merkten we dan ook dat de temperatuur echt gelijk een sprongetje maakte. Maar uit die bewolking viel ook plaatselijk wat regen. In met name de zuidoostelijke helft van het land. Plaatselijk is ook wat onweer waargenomen. In de loop van de middag schoven de buien het land uit. Was Nederland grotendeels vrij van buien. Maar helemaal droog blijft het niet. Lage druk ten westen van Ierland bepaalt het weerbeeld in onze omgeving. En met een zuidelijke wind worden dus allerlei wolkenpartijen en soms ook buien aangevoerd. Maar zo nu en dan klaart het ook wel even mooi op. Vannacht bijvoorbeeld, morgen zitten dan met name langs de westkust wat buien. In het oosten komen er nog een paar tot ontwikkeling. En op zondag dan zien we dat met die zuidelijke stroming nog steeds wolkenvelden overtrekken. Dat trekt dan een warmtefront onze omgeving binnen. Ja, dus voorlopig wordt er ook nog hele warme lucht aangevoerd. En ook vanavond is het niet koud in Nederland. Temperaturen zo rond een graad of 15. Wisselend bewolkt en zo her en der komt nog een bui voor. Er zijn voldoende plekken waar het gewoon droog is en landinwaarts valt de wind goed weg. Kan het bij opklaringen vannacht misschien nog op de meest koude plek afkoelen naar zo'n 10 of 11 graden temperaturen die zijn toch wel vrij hoog voor de tijd van het jaar. Verder aan zee nog wel een doorstaande wind. Ook morgen is dat het geval. Zuidwestenwind misschien op de stranden in het Waddengebied. Af en toe windkracht 5. Landinwaarts wat minder wind, maar dus wel de aanvoer van hele milde lucht uit Zuid-Europa. 17 tot 19 graden. Met een afwisseling van zonneschijn en bewolking, vooral in de ochtend in het westen nog een paar buien. In de middag kan er ook landinwaarts wel een enkel exemplaar tot ontwikkeling komen. Zondag trekt dus een warmtefront over het land. Het levert uitgestrekte wolkenvelden op, wolkenvelden waaruit soms ook een beetje regen kan vallen. En later op de dag dan breekt weer op meer plaatsen de zon door. En kan met name in de zuidelijke provincies de temperatuur met gemak naar de 20 of 21 graden oplopen. En ook na zondag blijft de wind uit zuidelijke richting waaien. Met name maandag waait het af en toe wel even fors door. En met die wind wordt voorlopig milde lucht aangevoerd. Temperaturen die vrij hoog zijn voor de tijd van het jaar. Aan het begin van de week moeten we af en toe rekening houden met na zonneschijn ook een enkele bui. Maar met een beetje geluk is het woensdag en donderdag droog. Ja, en met dat soort temperaturen is het dan gewoon heel vriendelijk najaarsweer. Fijn weekend!